Nederland is een spiksplinternieuw geloofrijker. De kerk van het vliegend spaghetti monster. En dit is fantastisch. Je hebt dus een geloof. van Het vliegende spaghetti monster. bijzondere dag voor de kerk van het vliegend spaghetti monster. De kerk van het vliegend spaghetti monster. De tijd dus om eens een kijkje te nemen. Welkom bij de kerk van het vliegend spaghetti monster. Wat brengt u hier? Het uh, Vliegende Spaghetti Monster. Uh, wij staan voor uh, de vrijheden voor eigenlijk iedereen. En uh, toch ook wel kritisch naar, het huidige, naar de huidige maatschappij en de religie in het algemeen. Wie de klucht omarmt, zal van gebakken lucht moeten leven. Wie denken we wel wie we zijn? Kijk naar de mensen in je omgeving. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakels. Dus kijk naar onze zwakste in onze samenleving. Zij die in de ogen van velen geen effectieve functie hebben. Zij die langs de zijlijn van de samenleving staan. Is het niet essentieel om deze mensen de noodzakelijke persoonlijke groei te bieden... om ze deel te zijn van juist die samenleving? Hiervoor is geen geld nodig, slechts aandacht en liefde. Dus stel wederom de juiste vragen. Wie zijn deze mensen? Waarom staan ze langs de zijlijn? En waar dromen ze van? Ik vermoed dat u er vanzelf achterkomt dat deze mensen ook mensen zijn. Net zoals iedereen. Met welk ego loopt u rond? Oplossing 3. In plaats van de samenleving waar de regels van het spel willen beheersen, moeten we zorgen dat we een spelende samenleving krijgen. Mind in flow. Dus in de katholieke traditie, daar zetten ze dus de wijn en de hosties in. Dan gaat het goddelijke in hetgene wat je daarin zet. Wat je erin zet, het goddelijke gaat in dat wat je inzet. Ja. Maar wij doen dus spaghetti dus. <lacht> grote pan spaghetti, ja, want dan blijft er lekker warm in. Ik hoor een Ik kan op mijn neem, pasta. Ja, dit moet toch wel de gezelligste kerk zijn van heel Nederland. En anders gaan we dat wel worden. Dank u. Het is vooral natuurlijk een applausje voor jezelf.